Dit is de Nationale Ombudsman. Hij doet zijn werk niet alleen, maar met een team van ruim 170 specialisten. Reinier van Zutphen is de Nationale Ombudsman. Samen staan wij voor u klaar wanneer het misgaat tussen u en de overheid. Bijvoorbeeld als u een vraag hebt en niet gehoord wordt. Of als u klaagt bij de overheid en u samen niet tot een oplossing komt. Het maakt niet uit of het om een lastige situatie gaat of iets eenvoudigs. De overheid, dat zijn niet alleen ministeries en gemeenten... ...maar bijvoorbeeld ook het UWV, CBR, DUO, de Belastingdienst en de politie. Gaat het mis tussen u en de overheid? Bel dan 0800-33-5x5. Medewerkers van de Nationale Ombudsman bekijken wat ze het beste voor u kunnen doen. U doorverwijzen naar het juiste adres. U helpen zodat u het zelf kunt oplossen. ...of een onderzoek voor u beginnen. Gaat het mis tussen u en de overheid? Bel dan 0800-33-5x5. Wij staan voor u klaar.